Ik kwam op de luchthaven in Birmingham. Nou, ik kreeg eerst een SMSje op mijn telefoon. De vlucht is vertraagd. Een half uurtje. Ik denk, oh, nou, ja, heb ik nog mooi wat tijd om te eten. Maar tijdens dat ik aan het eten was, kreeg ik nog een smsje: De vlucht is geannuleerd. Ik denk, oh, nou, nou wordt het al vervelender. Ja, en dan eens maar kijken hoe gaat het dan weer allemaal lopen. Op de luchthaven zag ik allerlei. Zag ik wel bewegen van wat mensen, dus ik denk, ja, ik loop daar maar naartoe en uiteindelijk uh, zijn we daar dus opgevangen. Dan hebben ze geregeld dat er een hotel was en, uh, okay. en voor de rest dat er, uh, een, dat er een volgende vlucht was. Uh, nou, gewoon via internet. Even gekeken, uh, zijn er bedrijven die uh, uh, die voor je willen regelen? Nou, het voordeel is dat uh, als je rechtstreeks naar de maatschappij gaat, en de maatschappij wil niet zo erg uit, uitbetalen, uh, ja, dan moet je een rechtszaak uh, gaan aanspannen, maar nou, dan ga je als, als particulier niet vaak doen. Dus nou, dat heeft uh, EU Claim voor me gedaan en er zitten verder ook geen extra kosten bij. Dus uh, nou, dat is allemaal top geregeld. Ja, ik zou zeggen makkelijk, uh, ontzorgend en uh, duidelijk. Het was een zakenreis. dus uh, ik heb de vergoeding ook terug laten boeken uh, bij de rekening van de werkgever.